Hallo, ik ben Rob Kusters van Atim. Wij verzorgen trainingen en advies. Graag presenteer ik aan jullie een atim item. Deze keer wil ik het met jullie hebben over de rol van regels. Zijn ze je vriend of zijn ze je vijand? Stel je voor, je krijgt een nieuw spel, Scrabble. Zonder uitleg is het niet meer dan een speelbord met een setje houten blokjes. Maar pak je de regels erbij? Dan wordt het interessant en kun je met elkaar aan de slag. Nieuwe OR-leden zoeken ook vaak houvast in de regels. Ervaren spelers, zoals bijvoorbeeld bestuurders, die leggen het regelboekje met de wet op de ontneemschade liefst terzijde. En dat kan frictie geven. Er kan dus verschillend gekeken worden naar de rol van regels. Mijn advies is, kijk vooral naar het waarom van de regels. Daarover heb ik een artikel geschreven... En in deze video krijg je daarvan een korte introductie. Laten we eens kijken naar artikel 2 uit de wet op de ondernemingsraad. Daarin staat dat een ondernemer een ondernemingsraad moet instellen... ...in het belang van het goed functioneren van de onderneming en al haar doelstellingen. Dat is het waarom van een ondernemingsraad. De organisatie zou er beter van moeten worden. Hebben alle spelers dat doel voor ogen, de organisatie beter maken... ...dan kan het spel gespeeld worden. In het waarom kunnen de spelers elkaar vinden, ieder in hun eigen rol. En de rest van de regels is een kwestie van invulling. Kom je op een roze vakje, dan heb je drie keer woordwaarde en wordt er een grote reorganisatie gepland, dan moet de ondernemingsraad om advies worden gevraagd. Regels zijn dus geen doel op zich. Ze zijn er om het spel zo soepel mogelijk te laten verlopen. Spelers weten wat hun te doen staat en waarom ze rond de tafel zitten. Wil je meer weten? Lees dan het artikel op onze website. De link vind je in de omschrijving bij deze video. En heb je nog vragen over regels of over andere onderwerpen rondom het OR-werk? Mail me en ik kom met mijn schoolbord naar je toe.